Hallo, ik ben Dennis, commercieel verantwoordelijk bij Secure. Omdat steeds meer klanten ons weten te vinden, ben ik op zoek naar versterking in mijn team. Ben jij commercieel gedreven? Kom je uit Amsterdam? Ben je niet vies van een goede provisieregeling? En geloof jij dat succes een keuze is? Wij hebben de klanten. Misschien moeten we eens praten. Neem contact op via onderstaande gegevens en wellicht ben jij mijn nieuwe collega. Ik vraag me wel.